In je huis worden herinneringen gemaakt. Iedere dag, ieder seizoen en ieder jaar weer. Maar vaak denken we daar niet aan omdat we opgeslokt worden door de drukte van de dag. Totdat je er opeens oog voor krijgt en ziet dat je huis vol sporen aan deze herinneringen zitten. Vandaag wil ik laten zien waar ik tastbaar bewijs van mijn gezinsleven hier in huis kan vinden. Hier, op deze muur, bij deze markeringen. Dit zijn de groeistrepen van onze zoon Lucas, die we eerst zelf voorzichtig met potlood aangebracht hebben en hij later wat onstuimig zelf met veldstiften aangebracht heeft. Dit is het bewijs van 7 jaar van ons gezinsleven. Een leven bestaande uit pluspunten, maar ook uit minpunten. Uit hartstikke leuke momenten en ook weer lastige en vervelende situaties. Maar als ik dan van een afstandje naar ons leven kijk, dan moet ik toch wel zeggen dat in het totaal genomen ik ons leven een dikke 8,5 of 9 geef. En zo ervaar ik mijn levenstevredenheid. En deze groeistrepen zijn daar een bekrachtiging van. Zo kan ik in mijn huis allerlei plekken vinden. Ofwel moedwillig aangebracht, of gewoon gebruiks- of schadeplekken. En ze vertellen allemaal een verhaal. Ze herinneren mij aan een speciale tijd, of een speciaal voorval, of aan speciale mensen. En ze maken dus allemaal herinneringen die mijn huis verbinden aan mij. Dus voordat jij zelf je verfroller pakt om je huis weer magelijk wit te maken. Of weer klinisch in nieuwbouwstaat terug te brengen. Sta dan eens stil bij de sporen in jouw huis die jou verbinden aan jouw leven tot nu toe. Sporen die van jouw huis ook jouw thuis maken. En zo sleutel jij aan je eigen woon. Ik hoop hiermee te hebben kunnen laten zien dat de manier waarop je kijkt naar je huis al een verschil kan maken in je geluksgevoel. Wil je ook deze tips niet missen? Abonneer dan op het kanaal. Geef dan like en deel het met vrienden. En dan hoop ik jullie bij de volgende video weer te zien.